Hoi, ik uh, ben lekker aan het wandelen. En ik kom hier onder een fantastische mooie eik uit. En toen kreeg ik toch wat inspiratie voor een filmpje. Want ik, wat ik met je wil delen, is het volgende. Kijk, die eik die staat hier prachtig te bloeien. Of nou, bloeien niet, maar prachtig te groeien. En als je dan hier achter mij kijkt, dan zie je een maisveld. Maar wat je dus ook ziet, is dat het mais hier aan de voorkant... niet echt lekker aan het groeien is. Want wat het is, het is heel simpel... Onder zo'n eik, daar groeit het niet zo goed. En wat ik zie bij ondernemers, bij klanten van mij en ook bij mezelf heb gezien, is dat ik soms ook onder een eik ben gaan zitten. En um, ja, dat lijkt dan een lekker plekje en dan denk je, hey, dat is eigenlijk wel goed. Maar eigenlijk ben je dus in iemand's schaduw aan het staan. Je bent met je bedrijf, uh, ja maar op halve kracht bezig. Omdat eigenlijk iemand anders de kracht weghaalt of omdat jij niet volledig in je eigen kracht gelooft. Dus het was interessant voor jezelf om te onderzoeken van sta jij niet in iemands schaduw? Sta je niet um, op een plek waar je niet genoeg licht krijgt, niet genoeg water krijgt? Um, en het kan bijna nou, niet letterlijk zijn, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat, dat je in, het, in de schaduw van je vader of je moeder staat. Of de familie, familieleden, dat is iets wat je met familieopstellingen heel goed kunt ontdekken. Maar iets anders kan zijn dat je opkijkt tegen andere mensen in de markt. Dat je denkt dat je niet... Uh, zo goed bent als anderen. En uh, ja, dat kan je nog denken ook, want als je hier zeg maar als, als mais, nou, dit hele kleine, kijk, een heel klein maisplantje, als die eens om zich heen kijkt en dan helemaal daar, zeker daarachter, dan denk je, ja, ik ben helemaal niet zo goed je kijken. Die zijn allemaal veel groter en veel meer vruchten of veel meer mais zitten aan. Um, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, want als deze op een andere plek zou gaan groeien, dan zou die ook net zo groot en net zo sterk worden. De potentie is eigenlijk net zo groot. Alleen de plek is eventjes niet zo handig gekozen. Um, nou, als het Met mais natuurlijk, daar gaat het, deze vergelijk niet helemaal. op. mais kiest misschien niet helemaal die plek. Maar jij kunt wel een plek kiezen waar jij toch meer tot je recht komt. Of waar je meer, um, ja, meer licht krijgt. Meer in het licht gaat staan. Zo is wel mooi wat er ook gebeurt. Dus achter mij schijnt dat licht zo door die bomen heen. Kijk. En durf je dus in het licht te gaan staan, zodat je niet meer in de schaduw staat... Van de eik. Ik ben heel benieuwd naar je reactie. Kijk, ik ben eigenlijk weer op dezelfde plek. Maar een, een tijdje later. En je ziet het. Er is niks meer over van al dat mais. En mooier nog eigenlijk, ook de zon is weg. De grote eik die staat er nog. Maar het verhaal is nu plotseling heel anders. Want als ik hier ga vertellen van ja, sta je in de schaduw... Vind je dat uh, vervelend om in die schaduw te staan? Welke plek past bij jou? Ja, weet je, de schaduw is er niet. De, je ziet het verschil niet hè, tussen dat, dat, dat maïs wat hier voor stond, wat er echt niet goed groeide, en het maïs wat erachter stond. Dus wat ik hiermee wil laten zien is dat alles tijdelijk is. En dat je, je heel druk kunt maken over vragen als: van sta ik wel in, de, in, in mijn eigen licht, in mijn eigen kracht? Doe ik de dingen die ik moet doen? Of sta ik nog in de schaduw van iemand of iets? En een paar maanden later is de wereld anders. Dus kijk ook zo naar de wereld. Kijk, Ga inderdaad wel je afvragen. Soms he, van moet ik stappen zetten. Maar realiseer je ook ja, dat de wereld verandert. Dat jij verandert. En dat alles, maar dan ook echt alles, tijdelijk is. Want ja, laten we wel weten, we zijn nu twee maanden verder. Maar als we 200 jaar verder zouden zijn, dan zou ik hier niet eens meer staan. In ieder geval niet in dit lijf. Um, dus... Het is zo relatief. En dat, dat, dat, nou ja, heel veel mensen die maken dat mee. Als ze een ernstige ziekte krijgen of als iemand overlijdt in een buurt. Uh, heb ik zelf ook meegemaakt toen mijn vader overleed. Ja, dan ga je alles in een heel ander perspectief zien. En het is soms goed om dat te doen. Dus kijk eens ook eens even naar een ander perspectief. En dat alles eigenlijk heel relatief is. Dat het zo weer kan veranderen. Uh, en dat wil ik je nog even meegeven als extra boodschap.